Er zijn nog steeds duizenden mensen in Oost-Europa die het zwaar hebben. Straks als het kouder wordt en er sneeuw ligt, komen ze de deur vaak niet meer uit. Zonder een inkomen is een warme maaltijd niet vanzelfsprekend. De Doorkast Voedselactie is weer een aantocht. Al 25 jaar lang helpen jullie met meer dan 8000 vrijwilligers... de allerarmsten in Oost-Europa door voedseldozen te verzamelen in de supermarkten. Maar vanwege corona vindt deze editie op een andere manier plaats. Je kunt nu namelijk een online collectebus aanmaken. Jouw online collectebus is een persoonlijke pagina. Hier kun je invullen waarom je meedoet met de Dorkas voedselactie. Je kiest zelf een bedrag waar je voor wilt gaan. Een online collectebus is in een handomdraai aangemaakt via doorKas.nl slash collecte voor voedsel. Het leuke aan een online collectebus is dat je lekker vanuit je luie stoel kunt collecteren. Met één klik op de knop deel je jouw collectebus met al je vrienden en familie... Van de opbrengst kopen wij in de landen gezonde en voedzame producten... die we nog voor de winter langsbrengen bij de allerarmsten. Daarnaast helpen we mensen met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. We geven bijvoorbeeld trainingen en stimuleren mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo helpen we ze op weg naar blijvende verandering en is onze hulp straks niet meer nodig.